En dan nu een stukje over digitale verslaving, iets waar ik uit persoonlijk standpunt zelf mee te maken heb gehad. Ik ben ook ooit gameverslaaf geweest op de leeftijd van jullie, maar gelukkig kunnen afkikken. Uh, maar, ik heb daar van boven een regeltje gezet, jongeren zijn niet de schuldigen. Hè. Dus heel vaak wordt er van het, uh, ja, het volwassenen gekeken naar die jongeren, hoe komt het toch maar dat die verslaafd zijn aan hun gsm en hun... Uh, hun PlayStation spelletjes Ik denk dat we daar eerlijk moeten zijn, wij als volwassenen. Wij maken jullie daar verslaafd aan. Niet zozeer ik natuurlijk, of ik persoonlijk, maar het zijn wel wij, de volwassenen, die die dingen zo verslavend mogelijk maken. Dus ik pleit ik daar zelf schuldig in. Rechtsboven staat een filmpje, een TED Talk, een TED Talk, hele goede talks eigenlijk, waarin iemand uitlegt waarom dat schermkes of schermtijd ons eigenlijk ongelukkiger maakt. Dus dat is misschien een interessante om al eens te kijken. Daar kun je niks aan doen. Van schermpjes, of heel veel op schermpjes bezig zijn, word je in principe ongelukkiger dan als je dat niet zou doen. Dat is een wetenschappelijke uitleg voor nu, Ik heb daar een aantal stukjes staan. Het ontwerp van smartphones, als je daarop gaat klikken, dan ga je een artikeltje krijgen. Het duurt eventjes op mijn computer eerder dat dat uh, ingeladen is. Maar je gaat zien dat zelfs de makers van smartphones die dingen zo verslavend mogelijk maken. En daarom ook, hier zie je twee bekende mensen bijvoorbeeld, hier van boven staat Steve Jobs of Tim Cook, de nieuwe man van Apple, en uh, Microsoft-baas Bill Gates, of ex-baas. Die mensen, toen die de gsm's aan het maken waren, de eerste gsm's, toen hebben ze zelf al beslist, ik ga die eventjes proberen te zoeken, um, hier, dat zij zelf wisten dat ze die dingen zo verslavend gingen maken dat ze dat zelf aan hun eigen kinderen niet gaven. Dus die mensen hebben geld te veel. Die weten hoe dat gsm's in elkaar zitten, want die hebben ze gemaakt, die hebben ze ontworpen en die hebben toen al gezegd, niemand krijgt hier een gsm totdat hij 14 is. Dus nu moet je eens even terugdenken aan jezelf, hoe oud wacht gij toen dat je de eerste gsm kreeg, maar weet dat zelfs de makers van die toestellen, de bedenkers, de ontwerpers, zeiden van, dat is zo'n slecht apparaat, mijn eigen kinderen mogen dat niet. Dat is ongelooflijk, hè. Dus ook, ook, ook de, de, de baas van Facebook, die zegt, mijn kinderen, totdat ze 16 zijn, geen Facebook. Die is daar zelf de baas van, hè. Maar die weet dat het eigenlijk zo slechte techniek is, zo slecht gemaakt is, dat het verslavend gemaakt, allee, een verslaving zou kunnen in de hand werken. Dus zelfs de bazen van die dingen van ontwerpers die zeggen, niet doen. Hier hetzelfde, social media, beloning en dopamine staat in een artikeltje. Hoe dat social media gemaakt zijn? Onze hersenen kunnen daar niks aan doen. Er wordt dopamine vrijgemaakt, een stof in uw hersenen, die u verslaafd maakt. Dus eh, bijvoorbeeld het feit dat je, als je een icoontje krijgt met een berichtje, en daar staat zo, je hebt één nieuw berichtje, het feit dat dat in het rood is, dat bolletje met die 1, is zo gemaakt omdat onze hersenen, dan, dan komt er een stof vrij en die zegt, oké, okay, dat is rood, dat is gevaar, daar moeten we een keer op klikken. Uiteraard associëren we dat niet met gevaar, maar als ze daar gewoon een blauw bolletje van gemaakt hadden, dan was uw drang om op dat meldingsje te klikken veel kleiner geweest. Dus zelfs het kleurje, daar wordt over, met psychologen over gedebatteerd en die zeggen, je moet dat rood maken, want dan gaat de verslavingsfactor veel groter zijn. Zelfs hier de variabele beloning... De ene keer krijg je wel iets voor, voor iets te doen en de andere keer krijg je dat niet. Dus om dat variabel te houden, krijg je geen uh, sleur in die dingetjes... ...en ga je eigenlijk vaker terug naar je gsm of naar je social media grijpen... ...om toch een beloning proberen te, ver, uh, te verkrijgen. Hè. Dus dat is gewoon verslavend gemaakt. Alles in onze maatschappij excuseer, zit in die gamification. Dus van alles maken we spelletjes tegenwoordig. Hè. Je, gaat, je gaat er artikeltjes over kunnen lezen... Alles is leuk, alles moet een like krijgen, alles wordt een soort spelletje eh, van eh, M&M's eten. Daar is een, een app gemaakt waarin dat je een spelletje kunt spelen, dan krijg je weer beloning, kun je M&M's winnen enzovoort. Dat is met alles zo in het leven. Zo. Er is zelfs een site, ik denk dat ik hem hier wel van onder had bijstaan. Eh, misschien moet ik mijn sprekersnotities er eens even bij halen. Zo, ik ga die wat aan de kant zetten, zodat jullie daar geen last van hebben. Maar ik had, ik had zo'n dingetje gevonden, chorewars.com. Com. Dat is gewoon een website waarin dat je huishoudelijke taken invult en dan punten krijgt. Dus voor het stofzuigen en het leegmaken van een afwasmachine, daar krijg je punten voor en dan kun je een karaktertje verder uitbouwen. Dus zelfs die dingen worden ja, gegamificeerd of ja, daar wordt een spel van gemaakt. Dus het is heel logisch dat wij als jongeren, of jullie als jongeren, daar rapper aan verslaafd raken. Dit zijn twee hele goede filmpjes, vind ik zelf. Kijk eens even, De Fabeltjesvuik. Um, dat is een, een filmpje van uh, Lubach, Lubach op Zondag, waarin hij uitlegt hoe social media ons eigenlijk helemaal herdraaien en dat we in de fabeltjeswereld meegezogen worden. Eigenlijk een heel goed filmpje. Daar staat ook nog eentje van Deepfakes, daar hebben we het in de les ook al over gehad. Hè. Dus uh, artificiële intelligentie die gemaakt wordt. Of gebruikt wordt om uh, fake nieuws te gaan verspreiden, fake beelden te gaan verspreiden, fake geluid. Photoshoppen dat kennen we al van vroeger, maar ook een heel duidelijk filmpje van Lubach. En dan uh, nog een, een graad straffer vind ik de focushoofdbanden, die in, uh, ik denk in China al gebruikt worden om te gaan. Hier ik ga het weer heel even het fototje erbij laten zien. Waar dat alle leerlingen in de klas een hoofdband op hebben en die hoofdband meet hun attentie, dus hoe geconcentreerd dat ze zijn. In de klas hangen slimme camera's die al die banden registreren. En die gaan dus automatisch in het rapportensysteem zetten. Uw zoon heeft dinsdag het vierde uur niet goed opgelet. En daarom heeft die slechte punten. Dus in die tijd leven we. Er zijn 10.000 kinderen die er al mee geëxperimenteerd hebben. Of hebben moeten experimenteren. Kijk, zo zitten die in de klas. Ik hoop dat jullie dat, dat duidelijker gaan zien. Er is zo een beeld in de klas. Waar dat ze dat allemaal op hebben. Dus je ziet dat zo. Hè. De ene heeft dat in het blauw. en De andere heeft dat in het groen. eigenlijk ongelooflijk dat we die kant uit gaan zijn. Hè. Maar ook daar wordt het... Ja, wordt het gezien als we gaan zoveel mogelijk met die technologie, met die jongeren, bezig zijn. Dus die digitale verslaving is iets wat, wat ja, heel fel ja, normaal aan het worden is. Het wordt vervelend als dat ook ingrijpt op uw gezondheid. En ze zien dat zo in China, daar zijn heel wat jongeren die ondertussen zo gameverslaafd zijn, of social media verslaafd of internet verslaafd, dat die moeten afkikken. Dat dat afkikken heel moeilijk gaat. En dus daarom heeft in China de overheid beslist van er een wet op te zetten. Dus uh, in China is er een nieuwe wet, de game wet voor min 16-jarigen. Daar mocht je als min 16-jarige maximum anderhalf uur gamen per dag. Daar is een verbod op s'nachts te gamen. Dus als 16-jarige mocht je zelfs niet langer dan 10 uur s'avonds aan het gamen zijn. Dus als je FIFA-spelletje bezig is, je, mag, je moet dat gewoon uitzetten, want je zit strandbaar. Je mocht ook maar maximum 26 euro per maand uitgeven. Hoe ouder dat je wordt, hoe hoger dat bedrag wordt. En je mocht nergens meer een account maken met een fake naam. Dus je moet altijd je eigen account, euh, je echte naam gebruiken in eender welke account, zeker in game als je die gaat gebruiken. Hè. Ik heb nog eentje erbij staan, of nog een, een link er extra bij gezet van de WHO, uh, Dus de World Health Organization die heeft nu uh, gameverslaving als een officiële ziekte erkend. Net zozeer als dat je de griep kunt hebben, of corona in deze tijden, kun je ook echt ziek zijn aan een gameverslaving. Ik heb ook hier een fotootje gevonden met de, dat dat eigenlijk wat, wat duidelijk weergeeft hoe fel dat je eraan verslaafd kunt zijn. En dan heb je hier van onder een knopje Social Basitas. En Social Basitas is eigenlijk dwangmatig bezig zijn met uw gsm of met uw internetverslaving. Een beetje vervelend. Uh, waarin dat eigenlijk. De term social bezitas komt van social media en obesitas, ook natuurlijk ja, gekend bij jullie. Um, in je invulbundel staan in een, een aantal blauwe kadertjes waarin dat je je eigen mening moet gaan geven. Dus die moet je ook wel nog even invullen. Dit is maar één slide hierbij, maar wel die een in invulbundel even doen. Goed, dat is het stukje over digitale verslaving.